Maar ik heb nog maar een half uurtje en dan moeten we weg. Uh, lukt dat niet? Dan zijn we de shaak. Super leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag Blondie gereden en Ivy gelongeerd. Nu ben ik hier. Blondie is gewassen, spullen zijn schoongemaakt. De spullen zitten in de trailer. Uh, in de trailer staan allemaal supplementen. En morgen heb ik waarschijnlijk stress. Morgen heb ik de regio ook Dat is best wel heel erg spannend. Dus ik dacht als ik de trainer even naar voren schuif, club ook doe alles eruit halen, dan zijn we daar ook vanaf. Wel helemaal prima, zo. Ik heb alles wel schoon gemaakt, maar waarschijnlijk is het niet goed, dus dan kan ik het nog een keer schoonmaken. Nu ga ik even wachten tot mama er is. Koesmoren, in samen met uh, Blondie, Knot. en uh, wel met een Rekoptekstekje op. legt in de staart, Blondie en ik. hebben vandaag de ja. uh, een mijn probleem: probleempje, mama krijgt het slot er niet af, dus is nu naar huis gegaan om. Een soort bus te halen dat ze het los kan krijgen. Maar ik hoop dat ze op tijd terug is. Zo niet, dan zijn we aan de late kant. Dat maakt ook niet uit, want ik heb het best wel ruimte genomen. En ik hoop ook dat we het slot open krijgen. Uh, lukt dat niet, dan zijn we de shark. Maar ik heb nog wel een half uurtje en dan moeten we weg. Dus ik ga dan maar uh... blondie. Uh... Gewoon met blondie zijn en even spullen opruimen en zo. Erin. we hadden best wel, nou ja, mama had heel veel gedoe met slot van stress. Stress. Dat is not zo so best. Maar het is uiteindelijk goed gekomen en we zijn over 6 minuten in Britgenstad. En dan gaan we aanmelden, aanmelden. dan lekker zadelen, losrijden en dan de wedstrijd rijden. Wij zijn in ons aangekomen. De fotograaf die komt zoals we Ik kan de S zelf is wel nog niet. Dus mama is aan het wachten totdat ze kan opschrijven. Ja, nu is het lekker wachten. Want Ik weet niet hoe laat ik moet opzalen trouwens. Dus hebben al zo was over een half uur of zo. Open <middels> lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you win ha, not fucking likely i'll be taking shots yeah coach succes welvie axc binnenkomen in arbeidsdraf axc binnenkomen arbeidsdraf c rechterhand axc binnenkomen arbeidsdraf c rechterhand MxK van hand veranderen, enkele passen, draf, verruimen. MxK, hand veranderen, draf, verruimen. A, afwenden, wijken. A, afwenden, wijken. E, afwenden, X vol de 10, 12 meter links, X vol de 10, 12 meter rechts, B rechterhand. B, rechterhand, A, afwenden en wijken. B, rechterhand. A, afwenden en wijken. Tussen C en M, overgang, arbeidsstap. C, M, arbeidsstap. ME van hand veranderen en de stap verruimen. CM stap. ME hand veranderen en de stap verruimen. EK overgang arbeidsdraf. AX halve grote volte links. XC halve grote volte rechts. Arbeidsklop rechts. Aanspringen. Springen. EK draf. A, X, halve grote volte links, X, C, halve grote, grote volte rechts, arbeidsklop, rechts aanspringen. M, F, enkele sprongen verruimen. M, F, enkele sprongen verruimen. M, F, verruimen. Kijk eens, hand veranderen op de diagonaal arbeidsdraf. Kijk eens, hand veranderen op de diagonaal draf. CXC, grote volte. CXC, grote volte. Tussen X en C, arbeidsgeloop uh, links aanspringen. XC, C, links. HK, enkele sprongen verruimen. HK verruimen tussen A en F draf. AF draf. Verruimen. AF draf. BE halve grote volte. Paard halve hals laten strekken. BE halve grote volte. Daarbij het paard hals laten strekken. EKA teugels op maat. EKA teugels op maat. A afwenden, daarna arbeid stop. A afwenden, daarna arbeid stop. X en G, halt houden en groeten. Ik best wel ontspannen en geen wedstrijdstress gehad. Dat is ook voor het eerst. Maar uh, ik ben trots op Blondie en trots op mezelf. Ja, goed zo. Nu wachten. Ja. Heel lang wachten. Jo, jo, jo, jo. Blondie is net fotomodel geweest. Daar is onze fotograaf, kijk. Hey. Daphne. Te <laughs> vinden op. Daphne van Stein Photography. Daphne van Stein Photography Engels. Ja. In het Engels. Die is nu met ons vandaag mee. En die is een hele leuke fotoserie serie aan het maken voor de sponsoren, maar natuurlijk ook van de wedstrijd. En voor haar eigen portfolio. Dus dat. Daar zijn we weer. Wat is er? Maar niet huilen, je hebt de vierde plek. Goed, Tess dus is het nu een beetje... Ga je nog iets zeggen, Truus? Nee, nog. voor. We zitten hier alweer, allemaal. Je hebt een heel zwaar leven. Wat ga je doen? We gaan te uh, paard uh, de kruisstraat in. Oké, okay. oh, ja. check. nog is een kompleiding van de Coolnijdse Grijvereniging. Wat gaan we nu doen? Nu was de eerste rond de zee. dat is wel mij wel een weer uit. Dat doe ik als ik ook. Dan ga ik uiteraard even niet verder. Ik was al gebleven bij de L, 1, D en E. En daar had ik opgenoemd de vierde plaats Tessa Utrovec. Ja? Ik sta hier alleen, want daar staat Ander met z'n zes. Dus ik moet een snelletje. Eigenlijk niet. De derde plaats voor Lieke Tolen op de Miro van de Maasruikers. <applacht> ja hoor, doen we de applaus. in het grasuurrijden. Jij mag nog een keer een applaus voor Ja hoor, zeker. Fantastisch, toch dit? Oké. Hoi, hi, hi, en ik hebben een bijzondere uh, prijsuitreiking gehad. ik vond het wel grappig. Ik heb ook nieuwe besties gemaakt. Uh, volgens mij het degere heet, ze. Ha. En die was blijkbaar al drie jaar achter elkaar kampioen van Zuid-Holland met de L1. Nou ja, tot Roosmarijn kwam. Dus, eh. Uh, nou ja, ach joh. Want het is daar echt een soort ongemakkelijk. Dan sta je daar met z'n allen en iedereen was er met z'n heen aan het kijken. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker tegen mensen praten. Nou ja, grappig ook nog. Dus het was wel helemaal top. En gaan nu naar huis toe? Lonnie is er ook klaar mee. Ik ben er klaar mee. Het is vandaag dinsdag en we gaan weer naar de aquatrainer. Dus daar zijn we heel blij mee. Alleen ben ik natuurlijk een half uur te vroeg, want ik ben een tijd niet geweest en dan is mijn idee van hoe lang iets duurt altijd weer een beetje in de war. Oma, kijk hier, oma. Kijk eens hier, Alice. Die had besloten dat ze ook mee wilde. Jess gaat altijd mee, die vindt dat gezellig. Maar inmiddels heeft Alice besloten dat zij ook van autorijden houdt. Ik vind dat een beetje gek, want we hebben haar 8 acht jaar ruim gehad. Ja, ruim acht jaar. Voordat Jess kwam en dan wilde ze nooit mee, dan bleef ze veel liever op de bank liggen. En tegenwoordig gaat ze dus mee de auto in, dus dat is wel een beetje wennen. Maar goed, we zien het wel. Als er één hond mee kan, dan lukt twee ook nog wel. Nou, het duurde even, maar inmiddels staan we op de Waga Trainer. Kijk daar, met Marleen.